Ik sta hier op de Kort van de Lindenlaan en ik heb een afspraak met Peter en Wim, want ze willen me een aantal bijzondere dingen van hun huis laten zien. Dus uh, ga je mee? Hallo, hallo. Hey, hey Peter, Hi. hallo. Jij gaat me iets leuks laten zien van je huis hè? Of ja natuurlijk. Ding. Kom verder. Kom ja verder. hartstikke leuk. Ja, ik dacht ik neem je eerst mee naar boven. Hè? Ik wil je even mijn werkplek laten zien. Ja, moet je zien, dit is toch een geweldige plek om te werken. Ik zit hier bijna iedere dag in coronatijd helemaal, maar ook voor die tijd. Het is een prima idee natuurlijk om hier ook een slaapkamer van te maken. Wij hadden dat niet nodig. Maar als je doet, dan heb je altijd nog twee volwaardige werkplekken over. Want je hebt ook een werkplek boven de keuken en je hebt een werkplek in de woonkamer. De master bedroom, hè? Zo is het. Ja. En wat mij opviel is natuurlijk dat je hier een prachtig uitzicht op de tuin hebt. En een van de eerste dingen die mij toen opviel is dat jullie sedumdaken hebben. Ja, sedumdaken, inderdaad, op de platte daken links en rechts. En uh, dat is erg fijn. Het is natuurlijk uh, voor het eco-gevoel, uh, wat we prettig vinden en belangrijk. Maar het is ook voor de isolatie. Hé, hey, en wie zien we daar in de tuin? Wim! Hey, Mark. <laughs> Kijk, Wim is in de tuin druk bezig. Want de tuin is jullie andere grote trots, hè? Ja, ik, we wilden heel graag toen we, naar de, toen we uit Amsterdam naar hier verhuisden. een, um, een tuin om te gaan moestanieren. En, um, nou ja, dit was eigenlijk het huis met de grootste tuin. Dan lopen we lopen nu zo de woonkamer in. En het eerste wat mij natuurlijk opvalt. zijn die potten hier op tafel. Kan je me daar iets over vertellen? Ja, joh. Um, dit, uh, dit is onze zelfgemaakte gem. Dus dat is een van de leuke dingen van de tuin. Uh, we hebben bessenstruiken, we hebben een goede pruimenboom um, en uitbeien doen we ook. En uh, in de zomer betekent dat dus je eigen jam maken. Dat is hartstikke leuk. Er staat wat sla, er staat wat koolrabi. Hier heb je weer een ander soort bessen, dat zijn theeberries. Een yeah. huizing tussen, uh, tussen bramen en frambozen. Heerlijk is dat! <laughs> ah, met weer. Ja, maar dit weer is natuurlijk prachtig. Ja, weet je, aan het eind van een werkdag, en trouwens ook in het weekend, is het heerlijk om daar uh, nou, een glaasje te drinken en uh, bij het uh, water te zitten. Ja, zit <laughs> hey, laten we proosten op een goede verkoop en laten we kijken of we ja, een, een leuke volgende koper voor jullie huis kunnen vinden. Hè? Dat zou heel leuk zijn. Is er nog iets bijzonders wat jullie mee willen geven aan de toekomstige koper van jullie huis? We gaan hiervan eh, genieten. Hiervan genieten. Gaan wij dan lekker doen? Ja, dit, dit, is, dit is een fantastische rustgevende plek, uh, vinden wij altijd. Nou, hier kan niets zeggen op. Nee.